Ik ben benieuwd, kan een computer zo creatief zijn dat muzikanten en componisten overbodig worden? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Maar Luc, computers zijn toch eigenlijk helemaal niet zo creatief? Nou, Dat zou je in principe niet zeggen. Je associeert computers meestal met ja, hele complexe berekeningen, heel snel uit kunnen voeren of zo dergelijks. Uh, maar nu eigenlijk met de komst van kunstmatige intelligentie kunnen we computers wel daadwerkelijk creatief laten maken. En hoe maak je ze dan precies creatief? Nou dat wordt dus gedaan uh, met iets dat heet deep learning of met neurale netwerken. Dat is eigenlijk een, een nieuwe manier uh, van, van ja, computers programmeren eigenlijk waarbij je een computer uh, heel veel data geeft en dan zeg je van oké, okay, dit, dit is een goed voorbeeld en dit is een slecht voorbeeld. Als je maar genoeg voorbeelden geeft, dan zal die vanzelf eigenlijk dat leren. Een beetje zoals bij een menselijk brein. Precies, ja eigenlijk ook. Dus als je kijkt naar nou, hoe, hoe leert een baby bepaalde dingen. Dat nou, is heel vaak uitproberen, dus die gaat met zijn zintuigen aan de slag en leert op die manier met feedback ook steeds meer en steeds beter te kunnen functioneren. En, en zo'n netwerk werkt eigenlijk ook zo. En op die manier kunnen we een computer dus ook uh, leren om muziek te maken? Ja, dus als je zegt van oké, okay, ik stop er een heleboel muziek in... en er moet ook weer muziek uitkomen en ik zeg tegen het netwerk eerst van... ja, wat je nu hebt gemaakt is heel mooi en wat je nu hebt gemaakt is heel erg lelijk. Uh, en dat doe je dan met uh, alle muziek die gemaakt is bijvoorbeeld. Dan kan je uiteindelijk leren wat, uh, wat mooie muziek is en lelijke muziek. Maar dan ben jij degene die zegt dit is mooi en dit is lelijk. Dat klopt. Ja, iemand moet inderdaad uh, de voorbeelden geven. Dus dan ben je eigenlijk de ouders van zo'n zo raal netwerk En zijn we dan nu al in staat om hele mooie symfonieën te maken met beeld van zo'n computer? Uh, daar zijn we eigenlijk al best wel ver in, ja. Dus uh, je hebt een, uh, een, een bedrijf dat heeft een, een raal netwerk gecomponeerd. AIVA heet dat. En die kan eigenlijk hele mooie klassieke muziek maken. Nou, achter dit doek heb ik twee opstellingen meegenomen. Eén is een pianist die gaat zo meteen een stuk spelen dat gecomponeerd is door een mens en de ander is een computer en die gaat een stuk spelen dat gecomponeerd is door een computer. En aan jou is eigenlijk nou de taak om uh, uit te vogelen van nou, welk muziekstuk is gecomponeerd door de mens en welk is uh, gecomponeerd door de computer. Ik vond het heel moeilijk, maar ik denk dat de eerste de computer was. Zullen we eens even gaan kijken? Oké. Okay. Nou, je had helemaal gelijk. Het eerste stuk werd gespeeld door deze computer. Ja. En het tweede stuk werd gespeeld door de pianist. En voel jij je nou een klein beetje bedreigd door die bijzondere computer? Nou, ik vind het wel heel indrukwekkend. Er zit een dynamiek in het systeem die ik niet had verwacht qua hard en zacht en opbouw. En um, echt indrukwekkend. De mensen van Aiva hebben dit dus ook voorgelegd aan muziekexperts en gekeken van oké, okay, uh, precies dezelfde vraag eigenlijk. Kunnen jullie de computer onderscheiden van de mens? En waaruit bleek dat het antwoord daarop nee is. De, zelfs de muziekexperts konden de computercomponist uh, computer niet onderscheiden van de, uh, de menselijke componist. Maar kan hij bijvoorbeeld ook popliedjes maken? Aiva kan helaas uh, geen popmuziek. Die is echt gemaakt voor film en, uh, en, uh, en klassieke muziek. Popmuziek is wat een wat moeilijker probleem, omdat bij klassieke muziek hebben een volgende noten elkaar op. En ze staan in directe verbinding met elkaar, maar bijvoorbeeld bij, vooral bij jazzmuziek kan ook een noot terugslaan op, op mate terug. Of, uh, of dat die, die muziek zit wat ingewikkelder in elkaar. En dat is een wat lastiger probleem, uh, waardoor daar nog geen uh, netwerk is wat zo goed werkt als, als Iva. Maar dat kan jij gewoon wel, toch? Ik kan wel een stukje pop spelen, ja. Nou, doe maar. De wereld is een mooie blauwe bol. Hij draait maar om zijn as en ik, ik draai niet mee. Ik kijk tv. Ondanks de blauwe wonden doe ik nog geen snik. Wat doe ik en wat moet ik nou? Ik heb ideeën, maar geen grote plan. Deze wereld kent zoveel regeltjes waar ik niet zoveel mee kan. Dus dit is echt behoorlijk revolutionair. Maar dit is nog een brug te ver. Nog wel. Componisten zijn gelukkig nog niet overbodig, maar we zijn wel hard op weg. Dit was het lab. Heb je zelf nou ook een vraag? Zet hem dan hieronder in de comments en dan gaan wij ermee aan de slag.